Halle ligt op ongeveer 20 kilometer van Brussel in een streek die wereldberoemd is omwille van zijn schitterende en al vaak bekroonde streekbieren. Heerlijk artisanaal gebrouwen bieren van spontane gisting op basis van mout. Mout is het basisingrediënt van alle bieren. Mout ontstaat als je gerst laat ontkiemen en drogen. Lange tijd maakten mensen hun bier zelf. Sommigen verkochten een deel daarvan door. Dat waren de eerste kleinschalige huisbrouwers. Tegen het einde van de 19e eeuw groeit brouwen uit tot een echt vak. Mouten van gerst gebeurt dan op professionele wijze en op een wetenschappelijke basis in een speciale fabriek, een mouterij. De mouterij waar je nu bent ging van start rond 1880. Ontdek vandaag hoe het hier vroeger aan toe ging. Van gerst mout maken doe je in vier stappen. Eerst moet je de gerst schoonmaken. Daarna moet je hem een tijd laten weken. Na enkele dagen kun je hem laten kiemen. ...en tenslotte laten drogen of eesten. Gerst kwam in Halle aan per boot. Vrachtwagens brachten de gerst naar de mouterij. Met een graanreiniger-sorteerder maakte de mouter de gerst grondig schoon. De eerste stap was de belangrijkste. Zonder proper gerst geen goede mout. En zonder goede mout geen kwaliteitsbier. De mouter verwijderde zorgvuldig alle stof en keitjes uit de gerst en haalde de kapotte en te kleine korrels eruit. De kleine korrels verkocht hij als veevoeder. De schoongemaakte gerst stortte de mouter in weekbakken. Afhankelijk van de temperatuur van het water in de bakken en de dikte van de korrel, weekte de gerst gemiddeld iets meer dan twee dagen. Tijdens die twee dagen ververste de mouter geregeld het water om het zuurstofgehalte op peil te houden. Dode korrels kwamen boven drijven. Die haalde de mouter eruit. Als het vochtgehalte van de gerstkorrels 40 à 45 procent bedroeg, liet de mouter ze kiemen. Hij spreide de gerst dan met de moutkar uit, op de kiemvloer, om te rusten. Daarbij kwam veel warmte vrij, zodat de mouter de gerst met een moutschop of moutploeg regelmatig moest keren. Kiemen lukte het best bij een temperatuur van 14 à 15 graden. Mouterijen hadden daarom weinig ramen om het zonlicht buiten te houden. De meeste kiemvloeren bevonden zich een meter tot anderhalve meter onder het straatniveau. Mouten gebeurde ook meestal in de winter. De gekiemde gerst of groenmout was na 8 à 11 dagen klaar om te eesten of drogen. Tijdens het drogen zakte de vochtigheidsgraad van de gerst van 45% naar 10 à 12%. Eersten gebeurde bij een temperatuur van tussen de 85 en 110 graden. Hoe hoger de temperatuur, hoe donkerder het mout en hoe intenser de smaak. Door het eesten zakte de vochtigheidsgraad verder naar 3,5% tot 2%, waardoor het kiemproces volledig stopte. De mout werd vervolgens in zakken verzonden naar de brouwers die er onze nationale drank van maakten, bier.